Zaterdagmiddag 26 februari, Ter lede, tegen DVS 33. Aftrap genomen en uh, zoals altijd een uh, lange bal. En nu Ter met de inworp. Bal gelijk uh, diep weggelegd. Evre. Quincy Veenhoff, voordeel zegt uh, Scheids bal naar uh, Veenhof, Ruimte aan de andere kant. Maar geeft hem aan uh, Stef Nijland. Stef Nijland handig door de benen heen. met de ver voor uh, om op goal af te ronden. En is die uh, bal in het bezit nu van uh, doelman uh, Daan Prins. Opening. Eigenlijk een strakke bal van uh, Stef Nijland. Was denk ik iets anders bedoeld. De tegenaanval nu. Het is uh, Bakoy Moet uh, Vloedgraven... In de mandekking. Dus komt dit eerste schotkans. Uh, ja, dit is uh, een beetje te veel ruimte gegeven. Het is uh, een snelle tegenaanval. Het was uiteindelijk uh, Bart van der Weijden via Daan Huiskamp. Met de eerste kans van uh, de wedstrijd voor uh, Terleden in de elfde minuut. Best wat uh, fysiek in de ploeg bij uh, Terleden. Ze dus opletten voor DVS. Korte corner. Bal bij uh, de tweede paal, die valt zomaar binnen. <applaus> of het bewust is of niet, maakt niet uit. Uh, het is een uh, 1-0 voor uh, Te en Het was volgens mij uh, Mike van den Steenhoven, nummer 15. Opening van uh, nummer 14. Dat is uh, Glim. In de hoek. Bloemendaal. Achter de verdediging is dat het te belopen door Bakoy. Die legt hem uh, in de 5 meter. Oeh, en dat uh, met hangen en burger uh, komt die bal in het bezit van uh, Daan Huiskamp. DVS is uh, goed gewaarschuwd in de openingsfase. Een goal en uh, twee uh, gevaarlijke momenten. Het is ook een matige bal. In de handen van uh, Daan Huiskamp. Strakke bal. Van Vloedgraven. Dit is ook keurig gespeeld. Door Stef Nijland. El Ablak met de uh, eerste doelpoging. En gaat uh, een paar meter naast. Lars Dekker. Dit is een goede bal naar uh, Quincy Veenhoff. Aanname. Moet gaan afwerken. Metertje naast. Goed graven, werkt hem weg. Pinacci, samen bal weggewerkt. Kan Vries hier uh, in de omschakeling uh, afstraffen. Het is uh, Veenhoff, hij uh, had daar wat meer uit kunnen halen. Dan Huiskamp, opletten. Komt die bal aan, die komt uh, in eerste instantie wel aan, maar in tweede instantie niet. Hoekstra met de voorzet. Dat was bijna Bokoi uh, die gevaarlijk kon worden. Goede bal op uh, Stef Nijland. Kapt hem uit. Veenhof. Bal. Uh, ja, hij heeft hem nog. Stef Nijland. Richting uh, Lars Dekker. Met wat tijd kan opendraaien. Nu handelen. Over de andere kant, daar staat uh, El Ablak. Die uh, kan 1 tegen 1 samen met Vink uh, Luiver. Een man voorbij. Wil gaan uh, schieten, denk ik. Er is nu ruimte voor. Raakt hem ook uh, prima. Een goede actie van Nassim uh, El Ablak. Van der Weijde. bal uh, naar uh, Haarman, Thijs Haarman nu. Voor de goal staat uh, Lars Dekker samen met Vinkluiver uh, lost hij het op. En nu is uh, Hoekstra in ieder geval uh, uit positie. Stevjes uh, nou toch wel wat middenveld is er overheen. Goede bal van uh, Nelassim Ablak zet uh, Quincy Veenhoff 1 tegen 1. En uh, die maakt het af, keurig. 1-1 hier uh, in uh, Terlede. Jeremy Jonker, die uh, op zich een prima wedstrijd uh, voetbalt uh, in de eerste helft. Een aantal goede intercepties. Dit is ook een goede voorzet, Vals daar. Bal blijft liggen, afronden. Oei, zonde. Goed afgewerkt van uh, Nassim El-Ablak via de bovenkant van de lat. Uh... Terwijl het nog uh, een minuut of vijf is. Ruimte voor uh, Hoekstra. Nou. Zijn was goed en uh... Uh, het was ook heel goed van uh, Huiskamp die uh, snel zijn goal cool uitkwam. Bloemendaal naar uh, Bart van der Weijden via uh, Vinkluiver. Ruimte voor uh, Elblak. El Blak. Als hij snel handelt, uh, kan Davies nog een keer omschakelen. Dat lukt. Nijland. St Ruimte ook voor uh, Veenhof om hem uh, op te gaan zoeken. 1 tegen 1. Goede loopactie. Ah, dat was goed hoor. Stef Nijland. Uh, even beweging weg van de verdediger. En toen weer in de bal. Krijg hem ook keurig aangespeeld. Ingevallen tweede helft. Uh, in plaats van uh, Falsta is het aan uh, Anikora. Die met zijn eerste bal bezit. Balbe. Oeh. goede Hard van. Uh, Quincy Veenhoff. Van de Steenhoven. Terug naar uh, Darazzi. Op zich prima voorzet. Knap geschoten. Maar. Uh, dit is. Uh, naast denk ik. Vrij ruim, ruim uh, naast ook, van uh, Anninkora. Gelijk door naar de uh, eerste actie. Veenhof raakt niet helemaal goed. Steekbal, ja, op uh, Prior. Gaat voorbij aan... Uh... Aan uh, Daan Huiskamp trekt hem uh, duidelijk onderuit. Dat was, uh, ik denk dat er maar één straf op kan staan. Daan Huiskamp uh, die uh, ja, aan de noodrem moest trekken, kwam uit zijn goal en besloot toch om weer terug te gaan. Maar uh, het was uh, Prior die uh, heel snel was. Voor DVS wel gelukkig niet zo snel dat hij in de 16 was. bal werd er buiten gelegd. Oei. Metertje. Misschien iets meer dan dat. Toch niet... Uh, het was niet Arroyo. Het was uh, de linksback van uh, Terlede. Of uh, de linkermiddenvelder. Darazzi. Maar uh, in tweede instantie. Nu dan uh, Anicora. Sterk. Lichaam erin. Eén man voorbij. Kijken of hij Roemion rustig kan aanspelen. Dat lukt. Ben je met Roemion? Met links. Ah, te ver doorgezet. Ah, jammer, had uh, één stapje nodig nog om uh, met links te schieten. En net dat stapje werd uh, een blok gezet. Corner voor uh, DVS. Bokoi, kan hij daarbij. Waterberg wil wat te ver uit zijn goal. Voorbij aan... Uh... Waterberg en uh, maakte 2-1 voor uh, Terlede. Bakoy, Bakoy met de ruimte naar, en nu is Prior, ja die moet gaan afmaken en die maakt het af. Bakoy uh, met uh, de ruimte om uh, Prior te vinden en. Uh, de leden gaat die winnen van uh, DVS en gaat in de stand over DVS heen. Dat heeft uh, DVS, uh, als we heel eerlijk kijken, toch ook wel een beetje aan zichzelf uh, te wijten. Genoeg uh, mogelijkheden gehad, maar uh, mogelijkheden omzetten naar uh, doelpunten, daar uh, hebben we wel wat moeite mee.